Hi, ik ben Lisanne van Voice. De afgelopen drie weken heb ik samen met mijn collega Carleen in Zuid-Afrika gewerkt. Normaal gesproken werken wij gewoon op het kantoor in Groningen. Ik ga je laten zien hoe het is om hier in Zuid-Afrika te werken en hoe het mogelijk is om locatie onafhankelijk te werken. Zuid-Afrika is super handig ten opzichte van bijvoorbeeld Azië. Dit omdat we in dezelfde tijdzone zitten. Ik kan hier beginnen en stoppen met werken op dezelfde tijden als dat ik dat gewend ben in Groningen. Met Voice hebben we niet alleen vestigingen in Groningen en in Antwerpen, maar ook hier in Kaapstad. Je kunt me gewoon bereiken, op mijn Groningen 050 nummer. En dan ligt het niet op mijn telefoon. En een dagje thuiswerken is echt super ideaal. Voetjes in het zwembad. Lekker met je lucht op de in de zon. En lekker kleuren.